Ah, God. Het, is het programma van Shakespeare en woestvrij zijn we al. Jim. Heb Je hebt een nieuwe artikel over Scala al gelezen. Ik lees net wat over de schatkamers die musea in Drinken. Oké, okay. we gaan naar het agendapunt cultuur. Ik ben Michiel van de Kastelen, 69 jaar oud. Ik woon al 15 jaar met groot plezier in Lee bij Dwingelo. En ik heb op de middelbare school in klas 4 door. Het meedoen aan het schooltoneelstuk mijn stem ontdekt, letterlijk en figuurlijk. En ik gun dat eigenlijk iedereen. Ik gun dat mensen hun stem ontdekken door cultuur, door het deelnemen aan de samenleving, door ontmoeting. En dat is waar wij als Progressief Westerveld voor staan. Dat mensen hun stem kunnen laten horen in de samenleving die we met elkaar in Westerveld willen zijn. Hoe bereiken we naar de jeugd, en de jonge volwassenen? Hoe maken we de kunstenaars zichtbaar? En is, is cultuur nou echt iets voor de gemeente? Cultuur is van levensbelang. Progressief Westerveld vindt dat al jaren. We hebben niet voor niks gestreden voor de cultuurcoach. We doen dat via de cultuureducatie op scholen en voor jongeren. We doen dat via het stimuleren van kunstroutes en festivals. Zeker is cultuur een taak voor de gemeente. Progressief Westerveld staat voor het belang van kunst en cultuur